Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben echt, echt heel erg zenuwachtig, maar heel erg benieuwd. Want hier hebben we een hele mooie doos. Oh ja, zo. Daar hebben we twee camera's We beginnen professioneler te worden. Hierin zit iets heel gaafs. Namelijk een soort van mijn eigen camera. Hier zit een GoPro in. En mag ik hem unboxen? Nou dan gaan we dat maar doen. Ik moet hem wel in beeld houden. Als, ik weet niet zo heel goed hoe dit moet. Maar we gaan het gewoon proberen. Op de een. Tadaa. -da -da -da. Dan de zijkant er nog af. Nou, soepeltjes. Nu de andere kant nog. De kant hier zien, misschien dat het dan beter gaat. Nee. Tot één. Pam, pam, pam! Ik ben echt heel benieuwd. Waarom oh. nou is GoPro zo goed in alles? Gaan we alle er één voor één uithalen. De standaard. Iets voor op, uh, bij, bij, de, bij, de, bij de auto. De GoPro zelf. En het extra scherpje volgens mij. Zo. Bam, bam, bam. We hebben hier alle lietjes. Dan gaan we beginnen met de GoPro zelf. Ik denk dat deze dat is. is dan... Oeh, er zit ook een, uh, een soort hoes omheen. Ook wel erg fijn. Dan kan die goed geprotect blijven. Op, op, op. Dan zit er nog een soort kaartachtig iets omheen. Kaartachtig iets? Nee, een soort meer bescherming. Gaan we proberen om hem heel lief open te maken, of niet? Nee, dat kan niet. Nou, dan doen we het zo. Broetjes. Oh, oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Er zat hier heel mooi een GoPro op. Hij is heel gaaf. Dan uh, hebben we hier een vasthoudstick. Die kan je zo vloggen. Dan de GoPro. Hij is wel nog heel klein, maar toch een soort. Mm, mm. Ik kan de lipjes zo Daar hou ik al heel erg van. <lacht> dan de laatste. Dat is hier de GoPro. We hebben hier allemaal oordeeltjes. Ik heb geen idee wat waarbij hoort. Nou, we kunnen dit even weer opzij leggen. Dan hebben we hier nog een klemmetje. voor die op kan. Oh, is wel handig. Dan kan je hem vastmaken. Hier ja, aan de onderkant van de GoPro heb je twee schuifjes. Die doe je zo naar elkaar toe. Dan pakken we de rechtopstaande. en dan is die zo erin, zo vast. Dan doen we die erin, schroeven. Zo. En dan kan die, als het goed is, hierop. We hebben hier een mooi briefje. Hier uh, heb ik gezien dat het ook anders kan. Je hebt hier, dat ga ik nu even hier laten zien, ja. heb je een soort rubbertje. Nou, die kan je dus zo open doen. En dat heb je bij deze ook. Dus dan doe je dat rubbertje omhoog. En dan kan je hem er zo inschuiven. En dan het rubbertje weer omlaag. Tada! En dan heb je het. Dan hebben we er nog in zitten twee accu'tjes, ook wel heel erg belangrijk. Oh, en er zit hier ook nog een kabeltje in, om hem te kunnen opladen. Dan moet hij hier ergens in kunnen, maar, oh ja, het moet aan de zijkant, dat moet ik open kunnen maken. Er staat dat ik hem aan de onderkant moet openmaken. Tadaa, en dan kan de eh, batterij erin, zo. Je ja, hebt hier ook nog het kaartje in kwijt. Ik voel me vandaag zo slim. We have the kaart! Dan stopt de kaart erin. Dan drukken we het kaartje in. En dan zit hij er mooi in. Dan close de door, want dan moet natuurlijk wel waterdicht zijn. Dan moeten we even, even een taal aanklikken: Engels, Duits, Espanje. Dus we gaan hem gewoon op het Engels zetten. English. Yes, we kennen goed English. Of die onze locatie mag. Dat doen we ook om. Install. de GoPro. Ja. Are you sure? Yeah. We hebben ook nog erbij besteld een lichtje een extra scherpje, de MediaMod, dus ook nog een mooie microfoon erbij. En nog een, iets dat je hem dat je kan plakken op de auto, waardoor we uh, ook in de auto kunnen filmen. We beginnen met een MediaMod. Daar gaan we die even mooi openmaken, want nu krijgen we dan een microfoon erbij. Want dan kunnen jullie ons extra goed horen. Kijk, zo ziet hij eruit. En dan doe ik die even heel voorzichtig openmaken. Tada! Oeh, tada! Een bescherming voor omheen. En ook nog dit, dat er zo op kan. zo. Oeh, dat is wel heel gaaf. Kijk dan hoe schattig! Dan zit er ook nog, zit er weer een schroefje bij en een standaard dingetje dingetje. Weer met een mooi rubbertje. Dat is de media mod, als het goed is. Dan zit hier een gebruiksaanwijzing bij. Die hou ik er voor zekerheid nog even bij. Dan gaan we verder met de light mod. Dan doen we die even mooi openmaken. er weer een heel mooi lipje waar ik aan kan trekken. En weer gebruiksaanwijzingen. We hebben hier een heel mooi wit dingetje. Dan de light dinges. Light echt mijn, mijn, mijn, mijn woorden. Tada! Oh, kijk hoe leuk! Licht. En licht. Ik? ik vind het leuk. Dan heb we hier een kabeltje. Dan moeten we dit denk ik zo hier opzetten. Oh kijk, dat moet zo. Tada! Die kan dan hier of hier. Oh, nee, hier. Ja, ik heb hem. Dan zit hier aan de zijkant stond er dat je dit... Hier iets in moest of zo. Je moet heel dat knepje van de GoPro afhalen, oké? Okay. Tada! En dan kan je hem er zo instoppen. Dan klik je hem vervolgens weer dicht. Tada! Hij ziet begint er steeds gaaf uit te zien. Dan het lichtje erop. Ga je het kijken. Hier aan de zijkant zit een knipje. Oh, die ging wel heel makkelijk. En dan heb je deze. Die openmaken. En dan kan je hem hierin opladen. En dan kan je deze er zo bovenop doen. Tada! Oh, daar rijdt het nog steeds lekker uit te zien ga je ook deze er nog op doen. Nou, kijk wat leuk! Dan hebben we nog een van de laatste... Nee, dit is de laatste mot. knip die even open. Bam, bam, bam, bam. En de hoekjes, dat we weer kunnen kijken wat we moeten doen. Dan hebben we doen hier het extra schermpje. Oeh, die zit helemaal mooi in een verpakking. verpakking in een hoesje. <lacht> Wat is dit? Bij CoPro maken ze alles zo dus daar stevig dat uh, mijn vader alles moet openmaken. Maar dat. hier het schermpje die hier bovenop komt. Oeh. Dan doen we eerst even het lampje verwijderen. Oeh, we beginnen steeds te natuurlijk. Zo, ja het gaat al steeds soepeler. Dan hebben we hier het schermpje. Oh, daar zit weer zo'n oh magie Dan doen we deze er ook op. Oh, waar zit dit dan? Oh, hij moet dan de op YouTube, haha, YouTube uh, kijken helpt, dat hij dan zo moet. ook oh, ging dat nou ook weer? Oh, ja, zo. <laughs> dan kan nog het lichtje aan zijn zijkant. Ik zie me wel zo leuk voor. Oh, hij kan nog verder. Oh, hij gaat steeds verder. Aha. Oh, en hij knippert. Oh, ga komt. Cool. Gaan we weer even uit doen. Maak wel heel veel geluid. En dan kan dit als het goed is ook nog zo naar de achterkant. Kijk! Dan hebben we de laatste kit. En eh, ik hoop dat ik hier alles wel zelf over krijg. Tada! Dan hebben we hier de zuignap. Tadaa! Nou hehe. He. Ben hier dan de zuignap zo? Dank voor het kijken en ik ben super erg blij met de camera. Ik ga hier met alle plezier mee filmen en dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij een nieuwe video.